Ik, ik kwam in België en toen werd jij uitgemaakt voor een pingwing ofzo. of zo. En Robby stuurt me een berichtje dat er iets niet goed ging. Dus ik ging naar de neder En toen, en toen jullie, jullie zijn vrienden. En, ja. en Robby wou je helpen. Ik, ten, sneller, leg even. Teun altijd zei, Robby, hulp. Robby, bellen. Mm -hmm. Dus Robby, bellen. En hij dacht, deze persoon hier, dat ik slecht was. Geen idee waarom, hij deed raar. Rare persoon. En toen, en toen gingen ze naar België. Van Linktijger. Arrrr, Steun Teun was het, toch? Ja. Ik ben Ixion. Duizend jaar vastgezeten in, in een... Um, Ixion. Ondergrondse uh, laboratorium. Ik, ik ben daar ingestopt. Tegen mijn wil. Door mijn familie, want die zagen een oorlog aankomen. Familie, want die zagen een oorlog aankomen. Even kijken of ik de code nog weet om hem uit te zetten. D438 D438 7, D7. Ja. Zoals de je kan zien. Je um, in de tijd dat ik nog leefde. waren deze robots heel normaal. Mm -hmm. Alleen mijn Is... familie wist dat er een fout in zat. Robbie zei net dat het zwart werd. Dat kwam omdat ik een code gebruikte. Een code die ik me direct kon herinneren toen ik, toen ik daar gevangen werd genomen. Ze, ze wilde me weer in water stoppen. Ik zag de silo's weer vormen. Ik, ik... Ja, de, de, de... Ja, dat klinkt allemaal aardig heftig. Volgens mij als ik hem dan op dat knopje klik... JJ44. Co oh, die code moeten we even wissen. Um, uh, dit is niet goed. Als die code niet uh, gewist wordt, dan uh, is het niet goed. Um, uh, ik, ik heb jouw hulp nodig, Teun. Ik heb jouw hulp nodig. Um, oh, deze code ja. moet echt heel erg snel gewist worden, anders gaat het goed fout. Um, um, um, um, Wat... Um, shit. Oh, hoe zat dat ook weer? Ik heb nodig. Oh, uh, heb jij water bij je? Ja, oh, top. Um, sorry, Robby, Dit gaat even pijn doen. Oké, okay, oké. Okay. Alsjeblieft, alsjeblieft. Um, dan heb ik de code. De code: uh, 4, 7, 8, 3, 5, 7. Zo, ik, z, z, 4. Oké, z. Deze code. Lees de code hardop. Robby lees de code hardop. 1, ja. 3, 2, 6, 8 j -h -f 09 -3 -6 -5 9 6 -4 -5 -4 -A i f j a -E i -U f -V. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Het is gelukt. Oké. Oké. Okay. Toen, toen ik net even sprak in de nether, voordat we jou opkwamen halen, toen zei hij volgens mij iets over een oorlogsstand of zo. <laughs> ja. Um, maar dat mag hij eigenlijk niet horen. Um. Zo. Hallo? Hallo? Hallo? Ho ha hoor je, ha je ha mij? Ja. Ja. Hi. Ja, Teun kent me wel. Ik uh, zit op een schip. Ik herken jou wel. Herk Jij ja, herkent mij? Je bent Ixion toch? Ja. Uh, ik ben het, Nigel. Een vriend van jouw vader. Nigel? Nee, jij bent een robot. Ik, ik ben niet een robot. Ik zend mijn, uh, mijn stem uit via Robbie. Ik zit daarboven. Wacht, Is... zou dat de reden kunnen zijn dat die computers op los zijn gegaan? Dat ik vrij ben gekomen? Ik, uh, Teun, ik weet niet of je dit wil horen. Uh, het, uh, ik ga het de korte variant uh, vertellen. Mm -hmm. um, duizend jaar geleden, Teun weet het verhaal, is de wereld vergaan door uh, robots zoals Robbie. En jouw vader heeft mij geholpen om deze robots te maken. En je weet waarschijnlijk ook dat ze een fout in hun chip hadden. Ja. Waardoor ze op hol zijn geslagen door de code die jij hebt opgenoemd vandaag. Ja. Dat was niet zo slim, hè? Nee, maar nee, Nigel maar... geeft toe, ik had geen andere keus. Dat is waar, dat is waar. Jouw vader is omgekomen tijdens uh, deze robotaanval. En wij zijn met een schip gevlucht en we hebben iedereen kunnen redden, dachten we. Maar blijkbaar is er dus ergens nog een, een grot met ja. laboratoriumspullen um, die niet gevonden is, waaronder jij. En... Er, er, waren, er waren nog meer silo's, maar die waren allemaal leeg. Wacht, de... Betekent dit dat een. Er... Zijn er nog. Oh. Wacht even, dit is echt heel erg veel om te verwerken even. <laughs> Voordat de oorlog begon, um, wij hoorden bij een van de rijkere families van de wereld. Wij, wij leefden daarom ook niet op de grond, maar in de lucht. Teun, ik snap dat jij uh, denkt. What uh, the fuck? Nee, ja. Teun, Teun, Teun. Help mij alsjeblieft om te vertellen dat ik geen pingwin ben. Het is heel belangrijk. Door de, door, de, door de navigatie die, die in één keer tussen, ik denk dan Nigel en Robbie was, is dat ook bij mij in de computers geslagen en daardoor ben ik losgekomen. Ik mm -hmm. moet ook zeggen dat ik niet meer weet waar dat laboratorium is, maar het is heel maar, belangrijk ja, dat je, dat je vertelt dat, dat ik... Jij wil dat ik die kant op ga, om... maar heb jij dit niet al aan zo verteld? Ik heb het geprobeerd te vertellen, maar ik kwam er gewoon niet tussen. Ze denken echt dat ik een pinguïn ben. En alles wat ik vertel wordt weer omgedraaid naar dat zou een pinguïn zeggen. Maar het is echt heel belangrijk dat ze weten wie ik echt ben. Want er staat nogal wat op het spel, ben ik bang. Ik zie je. Ja. Hi, um, Nigel, je bent hier. Van daarboven. Oh ja, hey Nigel. Uh, je bent waarschijnlijk ook nog wel uh, bekend met uh, de technologie dat, ik, uh, dat we robots konden besturen. En dat we daarin konden zonder dat wij onszelf hoefden of te op te offeren. Ja. Ja, dat doe ik dus nu op dit moment. Want ik wilde eigenlijk weten of de wereld nog leefbaar was. Nou, dat is dus zo. Maar ja, ik zit wel lekker daarboven. En Robby leeft hier. Uh, mocht je trouwens een uh, veilige plek willen, uh, vergeet niet dat je hier welkom bent. Oké. Okay. Ik moet zeggen dat ik bij mijn... Ja, ja wat ben je achterneef? Um, vriend? Nee, ben, je bent gewoon ben, ben een de, goede vriend. Ik ben de zoon van jouw... Van, van de vriend van jouw vader. Ah. Oh, Nigel! Ja. Oh, wacht even! Die van de... Dat we samen die ufo-race hebben gedaan! Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet meer weet. Al duizend jaar geleden. Ja, ik moet zeggen dat ik ook nog maar schaarse herinneringen heb. Maar nog wel... We ik me wel iets vertellen. Ja, met een schip, et cetera. Ik, uh, ik geloof je, ja. Um... Oké, okay, Nee. Kijk mee! Oh, no. oh, no. Robby nam mij mee op avontuur. Om wat meer vrienden van Robby te leren kennen. Zodat we wat meer mensen hadden die mij gewoon zagen als mens in plaats van als pinguïn. Wij gingen uiteindelijk naar Murka. En in Murica waren ze super aardig. Ze hebben ons goed geholpen, wat eten aangeboden en wat dingen laten zien van Murica. Ze lieten ons meerdere gebouwen zien en uiteindelijk belanden we in een bioscoop met wel bijzondere films. En toen gingen we weer terug naar Robiland, waar Nigel mij het volgende aanbood. Ja, ja, ik weet niet, heb je een bed nodig om hier te ontdekken? Um, kan ik dit ook eventjes dit bedje gebruiken? Oh ja, tuurlijk, zeker. Je mag toch Dan heb ik hier, oh. oh. Dan heb ik hier, oh, oh. Oh. oh. oh. oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oké, okay, nee. Okay. <laughs> Heb ik hier in ieder geval wel mijn respawn point? Voor nu, want mijn, uh, mijn eigen huis is echt in de middle of nowhere. Okay, nee. Ik zal daar toch wel mijn spul moeten uh, gaan. Je gebruiken wat je wil. Uh, zolang je maar natuurlijk ook gewoon dingen teruglegt. die je eventueel zelf dan ook vindt. Uh, die, uh, hè, ja, natuurlijk, natuurlijk. Uh, ja, en dan uh, ja, kijken we wel eventjes uh, ja. wat je wilt doen zometeen. Hè? Want, okay. uh, ja, voor nu voel ik me denk ik hier toch wel het veiligst. Ik denk het wel. Ik denk dat je, je, je herkent denk ik de materialen die hier gebruikt worden denk ik ook het meest. De, ja, uh, inderdaad. Ja. Het deed me wel een beetje denken aan, aan vroeger. Ja, ja. Okay, nou, ja. dank voor, voor alle hulp vanavond. Ik wens jou wel heel erg veel succes nog uh, verder. Ja, dankjewel. je Ik zou zeggen fade out. Oh, wow. Waar ben je? Dat was mijn fade. Ik mis Even je nu al. Brug. Ik mis ik je ik nu al. al. Ik mis je nu al. Ik mis je nu al. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Kijk, kijk, kijk je naar mij? Ja. Ik ga nu mijn vingers slippen. Boom, je bent ineens vergeten dat je pingwin was. Ik ben nooit een pingwin geweest. Zie je het werk? Zie je het werk? Het werk! Het werk het wow, het ik ga gewoon toveren. Wat? Zie je het is vergeten? En we gaan aan de slag met het begin van mijn lab.